gegeten, vent. Papa, ik ben nog aan het eten, zegt hij. Ja, hij is nog aan het eten. Uh, ja, waar is zijn toetje trouwens, papa? Die ligt nog in de koelkast. Moet eens even zijn toetje pakken, als zal papa het even doen? Ja, doe jij wel, anders dan moet ik... Uh, Wil jij een toetje? Pakken. Je had een lepeltje, hè? Ja. Mooi. Nee, oh. Papa gaat een toetje voor je pakken. En papa heeft nieuws. De Sinterklaas, die heeft papa geëmaild. Nu heeft papa een video voor jou gestuurd. Ga mama die openmaken? Ja, Sinterklaas heeft papa een e-mail gestuurd. Met een video. Ja, mama. Hè? Ja? ja. En gaan we die video dan nu ook kijken, Brian? Ja? dat jullie er zijn. Ik zat net over jullie te lezen in het grote boek. Want alles wat ik over jullie weet staat hierin. We zijn het hele jaar bezig met leuke weetjes over jullie te verzamelen. Om in het boek te schrijven. En dit jaar waren we trouwens nog maar net op tijd klaar. Zelfs op de stoomboot waren de Pieten nog druk bezig om alles bij elkaar te zoeken. Maar dat komt straks. Laten we eerst maar eens even kijken wat er allemaal in staat. Brian, jij bent alweer één jaar. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik je naam voor het eerst in mijn boek schreef. Jij wordt al zo groot. En jij bent een echte deugniet. Eens dus kijken wie staat er nog meer in. Sanne, jij bent 29 jaar. Je bent de leukste moeder van de wereld. En dat zeg ik niet zomaar hoor, want dat staat erin. <lacht> en jij bent vrolijk en dat zeg ik niet zomaar, dat staat hier. Nou, je merkt het, we weten echt alles van je. Maar niet alleen van jou. Michel, jij bent 29 jaar. Ja. Nou, je nee, bent de klop, leukste ja. vader van de wereld. Ja, dat het eigenlijk. staat hier, zwart op wit. Ja. En jij bent een echte dierenvriend. Ja. En dat vind ik fijn. Ja, meneer Sinterklaas. Klaas. Je ziet het. Jullie staan er allemaal in. Fijn, hè? En we weten nog veel meer van iedereen. En dat moet allemaal in het grote boek komen. Ja, iedereen had het er maar druk mee onderweg naar Nederland. Aan boord van de stoomboot. We zijn onderweg naar Nederland en ik kan niet wachten om iedereen weer te zien. Maar ja, voor het zover is moet er nog best een hoop gebeuren hoor. Ik moet zelfs nog goed testen. Pakjes pieten altijd druk in de weer, maar alle pakjes zijn al bijna ingepakt. We, we missen eigenlijk alleen nog maar wat informatie voor het grote boek. Want ja, er is weer zoveel veranderd. Er zijn kinderen die hebben een nieuwe hobby. En er zijn kinderen die zijn op een andere sport gegaan. En er zijn zelfs kinderen die hebben een nieuw huisdier. En belangrijk, we moeten natuurlijk kijken of jullie lief genoeg zijn geweest om een cadeautje te krijgen. Lief genoeg om een cadeautje te krijgen, dat zal toch haast wel. Ja, Dat denk ik ook wel. Maar het moet ja, wel natuurlijk wel staan. Absoluut en zeer juist. Nou, en daarom ga ik langs een aantal pieten. Als hij wist, hoe wij op hem wachten. Ja, dan kwam dat visje wel. Ja, dan kwam dat visje wel. Muziek Piet. Iedereen is hier druk aan het werk en jij staat hier gewoon te vissen. Te vissen? Oh, nee, ik ben niet aan het vissen. Ik ben jou aan het helpen. Kijk, deze moesten allemaal nog even gekeurd worden en deze. blijft prima rijden. Alle Pieten zijn druk aan het werk om informatie te verzamelen van ah. een groot boek. Ook Koele Piet en Danspiet. Ja, wij helpen Tess Piet graag een rondje mee. Wie is de eerste Koele? Oh ja, jou ken ik wel hoor. Je vindt het erg fijn als je wordt voorgelezen. En je ah, houdt heel erg van dansen. Dan de... dan nou voorlezen. dat snap ik natuurlijk helemaal. Ja. <laughs> ik zei toch dat we je goed kenden. En dansen. Maar jou kennen we ook. Wat muziekje oh, over Nou, overhoofd kunnen we alles vertellen. Het over. Toe, hoor. Dat kunnen we zeker. En wat gaat Sinterklaas over jou in het grote boek schrijven? Je houdt van paardrijden. Net als Sinterklaas, maar dan niet op de dak. En je zet jezelf graag op de foto met je telefoontje. Dat zijn er al twee. Wie is de volgende? <lacht> uh, ja, <lacht> ja, ja. Of voor jou weet ik ook wel, wel iets leuks. Oh, ik oh, je kan heerlijk koken. Ik? Net als keukenpiet. Ja, misschien en je weet. doet graag waar je zelf zin in hebt. Goed zo. Dat zeker niet. <lacht> weet je dat er allemaal over ons op rijden? Weet jij het, mama? We hebben bijna alle informatie. Yes. En dat komt natuurlijk straks in het grote boek van Sinterklaas. Maar ook wat jullie lekker vinden om te eten. En daar weet Keukenpiet alles van. Absoluut. Laat eens kijken, Tesspiet. Oh, maar die weet ik wel. Ik maak ze graag en jij eet ze graag. Papakkoeken, ja! Ik vind het zo knap dat je van iedereen weet wat hij lekker vindt. Ach ja, het is een gave, hè. En wie heb je nog meer? Oh, die weet ik ook. Gewoon oh, lekker aardappelsgroenten. Daar hou je van. Precies. Dit is een moeilijk, hè? Oh, die weet ik ook. Jij gaat graag even bij de McDonald's op bezoek. <lacht> ik krijg er gewoon trek van die van een praten over eten. Ja nou, lekker hè? Maar dit was precies wat ik nodig had voor het grote boek. Dankjewel, keuken. Ik ga snel verder. Ja, ik ook. Al het snoepgoed moet nog in de strooisakken gedaan worden voor de intocht. Oké, okay, succes! Lekker. Sinterklaas zal blij zijn. Test, weet goed dat ik jou tref. Eh, wat ik jou vragen wilde: heb jij alle informatie voor het grote boek? Nou, het schiet lekker op, ga oh, het even zien, ja? hier. Oh, ja, goed werk, absoluut. Toch zou ik er nog wel het een en ander aan toe willen voegen. Zo zou ik jou bijvoorbeeld het volgende willen zeggen: Het zou mij deugd doen als jij voortaan zou proberen om op het potje te plassen. Oké, ja. ja. En voor jou heb ik ook een goede tip. Leg die telefoon van jou gerust eens even ja. een tijdje weg. Al oh, dat geapp, dat gekwekt, dat geFacebook ja. Schrijf gewoon weer eens een. Uh, brief. En wel goed opletten wat is van zwaarwege de importantie wat ik zeg. Zo wil ik jou bijvoorbeeld het volgende zeggen: Jij zit een beetje vaak achter de computer. Ja, hm? kijk! Dat kan ja. best wat minder. Dat klopt. Nou, dankjewel prof. Graag gedaan. Dus. Je, dus Je kunt altijd bij mij terecht. Dat is fijn. <lacht> nou, en deze informatie ga ik straks met Sinterklaas bespreken en hij bepaalt dan wie er lief genoeg geweest is om een van deze cadeautjes te krijgen. Of zal ik het vast laten zien? Ja, dat doe ik. Nou, dat komt helemaal goed. Jullie zijn lief genoeg geweest om een cadeautje te krijgen. Zo, ik geloof dat ik alles nu wel al heb. Oh nee, we moeten het natuurlijk nog hebben over jullie huisdier. Want jullie hebben een hele lieve hond. Maar daar moet je wel goed voor zorgen. Maar dat komt wel goed bij jullie thuis. Wat een feest. Nou. Ik krijg echt zin om mee te dansen. Ik ook, Sinterklaas. Is het allemaal gelukt met het grote boek? Ja, ja, ja, zeker. Alles staat erin. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Daag. Daag, Daag, doei. Dag! Dag, dag, dag, Dag, dag!